Hey, leuk dat je kijkt naar deze video die gaat over de mondtechniek van de saxofoon. En ik probeer vanaf nul de mondtechniek uit te leggen aan de hand van drie variabelen die heel belangrijk zijn voor de mondtechniek voor saxofoonspelen. De eerste is de onderlip, druk. En uh, wat je eigenlijk moet doen met die onderlip is dat je een dik kussen maakt... En um, eigenlijk rol je dat een klein beetje over je ondertanden, iets naar binnen, uh, niet te veel, niet te weinig. En dan doe je je boventanden doe je op je mondstuk, hou even een centimeter aan, zo, niet bijten, en dan kussen, op, en dan een beetje duwen van onder. We hebben onze boventanden op het mondstuk geplaatst dat is puur voor de grip dus niet bijten als je nou met je boventanden verder op het mondstuk gaat veel harder minder controle helemaal terug de andere kant op ook niet zoveel controle ergens in het midden centimeter ongeveer Beste resultaat. Je kunt de positie ongeveer vinden waar het riet het mondstuk niet meer aanraakt, waar dat begint, daar zet je ongeveer je tanden neer. Dat is ongeveer een centimeter op het mondstuk. Dat is dus de tweede variabele. Dus hoe ver zet je je boventanden op het mondstuk. Nu gaan we naar de derde variabele toe en dat is je onderkaak. Wat je eigenlijk moet doen is zo ontspannen mogelijk met die onderkaak onder je onderlip zitten. Um, als je te veel gaat bijten, of te veel gaat duwen, dan krijgt het riet geen ruimte meer om goed te trillen. Bijvoorbeeld zo. Dat is een heel ander geluid dan. Ja. Als ik te weinig druk geef met mijn onderkaak, dus helemaal los, klinkt het zo. Dus nog een keer. Hoor je het verschil? Hoe meer ik duw, hoe hoger de toon ook is. Alleen mijn geluid wordt veel kleiner. Dus als ik naar beneden ga, heb ik een groter geluid. Resoneert het riet ook goed. Als je te ver naar beneden gaat met die kaak, dan gaat hij weer een beetje, een beetje flapperen, hè? zo zeg ik het maar. De controle wordt minder en de intonatie wordt uh, ook lastig over het hele register van de saxofoon. Dus daar ook weer een, een, een goede middenweg in vinden qua kaakdruk. Hoeveel je kaak meehelpt met je onderlip om druk te geven tegen het riet aan. Dus de eerste variabele was de onderlip. Hoe ver zet je die naar binnen? Hoe ver rol je die naar binnen? Hoe ver rol je die naar buiten? Maak er een dik kussen van. Ronde vorm. Oh. De tweede variabele was, hoe ver zetten we onze uh, boventanden op een mondstuk? Ongeveer een centimeter aanhouden. Niet te ver, niet te, niet te weinig. Experimenteer daar ook mee. Zoek die balans. En de derde variabele was, hoeveel kaakdruk geven we tegen het, uh, tegen het riet aan? Alles is balans, dus ga daar heel, heel erg mee experimenteren en ga vooral ook gewoon zoeken naar wat klinkt nou het mooiste en wat voelt het beste. Oké, okay, veel succes en uh, tot de volgende video.